Nee. Er ligt het boek Samen Rijk in de boekhandel. Dat is een boek van jou. Een vurig pleidooi om de overheid iedere Nederlander maandelijks 1000 euro basisinkomen uh, uit te laten betalen. Je bent een debutant. Uh, we zeiden het al van 21. Echt piepjong. Uh, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe krijg je dit voor elkaar? Waar komt dit vandaan? Heel veel, heel veel lezen en heel veel schrijven. En dan hopelijk door heel veel fouten te maken met ontzettend veel mensen te spreken die slimmer zijn als jou. Uh, te leren welke... Gaat er in betoog zitten en uiteindelijk hopelijk ook complimenten krijgen die je motivatie geven om door te gaan en uiteindelijk hopelijk een boek af te leveren. En ik ben uh, uitgeverij Prometheus ontzettend dankbaar dat ze me uiteindelijk de kans hebben gegeven. Want het is ook de eerste uitgeverij die mij daadwerkelijk heeft uitgenodigd om met mij in gesprek te gaan. Yeah. Waardoor je ook een andere indruk krijgt van, hey zit er een boek in of niet? Dus uh, ja, nu heb ik mogen diverteren. Daar ben ik heel blij mee. En maar, maar we waren bij voetbal. Je was voetballer. Ik was voetballer, ja. En Toen kwam dat kraakbeen. Klopt, dus ik kwam terug uit Amerika en ik speelde bij AFC. En ik was heel erg getergd en ook heel erg blij dat ik die beurs had. En vervolgens besloot ik, nou, laat ik wat pionnetjes kopen, wat ballen, wat loopladders, wat gewichtjes. Want ik had wel eens gelezen dat Ronaldo dat ook wel eens had gedaan. En dan ging ik eigenlijk een uur voor de training op maandag, dinsdag, donderdag... Heel veel trainen en mijn trainer Michael Krombeen heeft me wel eens verteld... kun je wellicht wat rustiger aandoen. Dat was de tweede week. De derde week begon het alweer op te spelen, mijn knie. En na twee weken kon ik al niet meer, niks meer doen. En wij dachten het is iets met de pees, maar uiteindelijk bleek het dus mijn kraakbeen te zijn. En ja, kraakbeen herstelt niet. Dus nee. ik maar, maar ik hoor wel een essentiële zin, kan je niet wat rustiger aandoen. Zit je zo niet in het leven in elkaar dat als, jij aan, je, lacht, dat als je aan iets begint... dat je er dan ook volle bak voor gaat? Ja, dat hoop ik wel. en maar natuurlijk... is dat ook van het boek gebeurd? Dat je denkt van ja, ik kan wel. Maar ik moet me moe ook gelijk volle bak een boek gaan schrijven ook. Ja, zeker. En je wil natuurlijk ook welk betoog je dan ook doet. Uh... Ervoor zorgen dat de mensen die het lezen zien dat je echt de tijd en effort erin hebt gestopt. Maar had het ook iets heel anders kunnen zijn? Had het ook de toekomst van honkbal in de Verenigde Staten kunnen zijn? Of is het toevallig dat het over het basisloon gaat? Nee, dat is helemaal niet toevallig. Want als we het hebben over de kloof tussen arm en rijk in Amerika, iemand die mij ontzettend geprikkeld heeft om over dit idee na te denken, in dit geval het basisinkomen als vrijheidsdividend, is Andrew Yang een Amerikaanse presidentkandidaat, die dit idee ontzettend populair heeft gemaakt in Amerika en het heel specifiek ook had over die kloof die er bestond. En nog specifieker, hoe er ontzettend veel gebieden in Amerika zijn, en dat laat Floor Milikowski ook zien hoe dat in Nederland is gebeurd, dat er heel veel verschillen zijn tussen stad en periferie en dat er heel veel gebieden zijn waar uh, stijgende werkloosheid is, waar inderdaad epidemieën zijn van drugs en waar eigenlijk totaal geen sociale energie meer is, uh, omdat uh, industrie, uh, ja, waren er natuurlijk voormalig industriegebieden bijvoorbeeld. Yeah. Zullen we even luisteren naar die uh, Andrew Yang. Ja, zeker. Een fragment van. The first is the freedom dividend, where every American adult would receive one thousand free and clear, no questions asked, every month, to pay your bills, invest in your families, start new businesses, and do what you want to do, because you know how best you would use that money. Ja, en hoorde, dit, hoorde jij dit verhaal nadat je voetbalcarrière was gestrand of uh, al eerder? Ja, want in september 2019 had ik dus die knie, uh, had ik dus in 2018 pardon uh, begon die knie natuurlijk op te spelen en toen ben ik eigenlijk gaan lezen het gebrechtman uh, andere soort boeken en op een gegeven moment kwam je studeerde dus, niet of wel? ja ik studeerde 6 vwo op het Alpi okay. college in uit ja. horn en uh, dat was eigenlijk mijn laatste jaar waar ik eigenlijk begon te lezen en me eigenlijk wat politiek bewuster werd en toen kwam ik dus jij tegen ja, precies en toen is het balletje gaan rollen bij mij ja, en ben je een studie begonnen daarna of nog niet ja dus ik ben daarna een studie begonnen op de vu fijne Universiteit, ppi en uh, daar zit ik nog steeds op in het tweede jaar. Ik ga er wel een jaartje aan vastplakken, omdat ik zoveel heb gedaan voor het boek, waardoor ik soms wat vakken niet haalde. Maar ja, dat, is prima, dat vind ik prima. En uh, nou ja, ik uh, ben heel blij. denk dus, het uh... voor jou om dat prima te vinden. Ja, dat, dat, ja, dat is wellicht niet... Vind ik wel helemaal... knap eigenlijk. Nee, klopt. Ik denk ook dat mijn ouders dat... Uh, nee, vooral mijn ouders, die heb ik natuurlijk een beetje mee, mee gebotst over jou... Je moet wel zorgen dat je inderdaad je studie blijft volgen en je vakken blijft halen. En gelukkig uh, doe ik dat gewoon goed. En uh, ja, ik ga mijn studie gewoon afmaken. En hopelijk tussendoor uh, nog een aantal boeken schrijven. Dus, ja, een ja. aantal boeken schrijven ook ja, gelijk. Siis, Want, we de, zijn volgens net de, begonnen. De tweede is volgens mij nu toch al, die is ook al af toch? Nee, hij is nog niet af. Hij ligt als manuscript bij de uitgever over mijn opgroeien met autisme. Waarin dus ook die tijd in Amerika uh, voorbij komt. En um, ja, ik laat... Ik hoop dat dat een mooi boek mag worden. En als dat niet zo is, nou ja, prima. Maar ja. dan heb ik in ieder geval het van me afgeschreven. Maar het is toch een beetje wat Thijs net zei. Van, dat had ook een ander onderwerp kunnen hebben. Dat boek over autisme. Dat, is dat een roman of een ja, semi-roman? Semi-roman. Waarbij je zelf eigenlijk wel de hoofdrol uh, min of meer. Of in ieder geval een rolletje speelt. Ja. Om maar zo ja. te zeggen. Tom, ja. zo kan je het natuurlijk ook doen. Hè? Je, je zei van, ja, ik heb toen mijn studie niet gehaald. Ik heb zeven jaar gewacht of uh, gehongbald. Je had gewoon ondertussen een boek aan het schrijven. Ja, maar ik speelde 162 wedstrijden in uh, zes maanden tijd. Oh, wow. Dat is echt elke dag. Ja, maar dat... je zei net dat je 16 uur in de bus zat. Ja, maar dat, dat, dat geeft, geeft Ja, dat <laughs> kunt je. Ja, maar, maar dan moet je ook rusten natuurlijk. Ja, ja, ja. Hé, hey, um, hoe, hoe kom jij aan een uitgever als je 20, 21 bent en nog geen naam hebt? Heel vaak afgewezen worden. Gewoon proberen, uh, gewoon bellen. Schrijven. Ja, nee, heel veel, nou niet bellen, heel veel schrijven, vooral naar uitgeverijen via de e-mail. En door heel veel uitgeverijen afgewezen worden. En eigenlijk ben ik via Geert en Waling, waar ik vijf keer een e-mailtje naar heb gestuurd. Columnist van Elsvier. Uh, Onder andere inderdaad. En hij heeft op een gegeven moment dat vijfde e-mailtje is hij toch gaan lezen. <lacht> en toen dacht hij, ja, laat ik toch maar even mijn directrice porren. Om te zeggen, hé, hey, dit is wel een heel interessant boek. En weet je, nodig hem uit, we zien wel wat van ook komt. En ik ben hem heel dankbaar dat hij me die kans heeft gegeven. Maar, en ook, ja, maar wat is de meest gehoorde afwijzing die je krijgt? Uh, je bent uh, 19. Er is al een boek over het basisinkomen. Ja, lastige boekenmarkt tegenwoordig. Dus ja, wat kunnen we daarmee? Uh, je hebt geen structuur in het boek. En ja, dat zijn de afwijzingen die ik heb gekregen. En natuurlijk, daar zullen ze vast en zeker geen ongelijk in hebben. Maar ze hebben me niet uitgenodigd op de uitgeverij. En als je een hopelijk ja, 19-jarige jongen hebt die in ieder geval heb ik geprobeerd een boek te schrijven en ook zoals je ziet heel veel boek heeft gelezen voor het boek wellicht zit er wat meer in dus daarom heel blij dat Prometheus mij ja, die kans heeft gegeven ja. uiteindelijk. Waarom moet het basisinkomen er komen als je zegt de kloof tussen arm en rijk is groot als je een basisinkomen geeft geef je ook aan rijke mensen zomaar 1000 euro. Zeker. Why? Nou om te beginnen laat ik zeggen dat wij vanaf de jaren 70 hebben gezien dat de arbeidsinkomensquote ontzettend gedaald is. Wat daarmee... De arbeidsinkomensquote? Ja, is een ik heb het gehad op school. Het was een lastig woord in inderdaad, maar om het kort te zeggen is dat elke verdiende euro in onze economie, daarvan ging in 1977 nog 93 cent naar ons, via ons loon, en um, dat is sindsdien uh, steeds meer gedaald en in 2017 hebben we gezien dat het nog maar 72 cent is. En als je het omrekent... En de rest betaal je belasting? Nou, onder andere inderdaad. En als je kijkt dat van 93 naar 72 cent het verschil is van 1225 euro per maand, gemiddeld per Nederlander, dan is het vrijheidsdividend, het basisinkomen, gewoon een heel lang uitgestelde winstuitkering aan een Nederlandse burger, om ervoor te zorgen dat die verdeling van vermogen in het land iets gezonder wordt. Mm. En natuurlijk kun je dan zeggen, je geeft het ook aan rijke mensen, maar als je kijkt naar hoeveel mensen in Nederland zeggen dat ze een baan hebben, waarvan ze zeggen, ja, als het weg zou verdwijnen, dan weet ik ook niet of dat echt een maakbare invloed zou hebben op de maatschappij. Uh, ik zou wellicht ook wat anders willen doen uh, oh. met mijn leven. Heb jij, en... heb jij dat, Robert? Als jouw baan zou verdwijnen... Uh, zou dat invloed hebben op de maatschappij, denk je? Ik denk het wel, Hoor, is jij niet meer op de radio. Ja, maar als dat nou echt grote invloed heeft, dan doe jij het toch. Ja, of er komt er iemand anders. stomp. zou ja. het er zijn als jij eh, niet gedaan had? Wat ja, had je ik opgedaan? zit tegenwoordig bij de politie, dus ik denk het wel. Oh, <lacht> met goed, dan, eh, <lacht> <lacht> hebben we dat is het meest zinnig dan. <lacht> ja. Zeker. Ja. En je ziet ook dat heel veel banen in de publieke sector juist minder zijn verdienen. Ja. En dat juist de banen waarvan mensen zeggen, ja, als het zou verdwijnen weet ik niet of dat echt gemerkt zou worden, dat die juist heel veel verdienen. En het enige wat ik zeg is dat met dit bedrag, als je het onverwacht Bullshit geeft, jobs heette die, toch? Ja, zo noem je dat inderdaad. Maar ik zeg niet dat ik voor mensen hoef te bepalen wat een bullshit job is. Maar als mensen het zelf zeggen, betekent dat al heel veel. Ja. En als je de mensen dat bedrag geeft, zorg je ervoor dat ze de kansen krijgen... om bijvoorbeeld in het maatschappelijk middenveld zich meer te begeven. Ja, iets anders te gaan doen. Ben je er echt heilig van overtuigd dat, er moet, dat het er moet komen? Het is een middel tot iets groters. En als het er komt en het zorgt er niet voor dat de vermogensongelijkheid terug uh, teruggeschroefd wordt. Als het er niet voor zorgt dat die balans tussen overheid, markt en maatschappelijk middenveld uh, weer een balans komt. Wat dus ook een van de betoog is in mijn boek. Ja, dan niet. Nee, precies. Maar, ook, het gaat niet om het middel, het gaat om het doel uiteindelijk. En, en, en twijfel je zelf aan het middel of ben je daar wel vrij zeker van? Ik ben wel vrij zeker van het middel. Ja, ja. En dat probeer ik in het boek uiteen te zetten. Hopelijk op de zo best mogelijke manier mogelijk. Je hebt met verschillende mensen gesproken, zei je. En je vond het boeiend om uh, um gestimuleerd te worden door complimenten te krijgen. Ja. Maar het is lekker makkelijk om met mensen te gaan praten... waarvan je weet, van nou, daar kan ik wel een complimentje van uh, gaan halen. Ja, zo, op zijn tijd is dat heel erg prettig. Maar heb je ook mensen opgezocht die het niet met je eens zijn? Zeker weten. Bas Jacobs, uh, econoom aan de Erasmus Universiteit. Frank Kalshoven, columnist voor de Volkskrant. En zo heb je ook arbeidssocioloog Fabian Dekker... waarvan ik weet dat hij iets sceptischer staat. Dus ik ben ook zeker met mensen in gesprek gegaan die wat negatiever staan. heb je, je iemand meteen? kunnen overtuigen of hebben die anderen jou een beetje kunnen overtuigen? van nee, dan moet ik toch nog eens over nadenken. Ja, zeker. En zo in een gesprek ga je een beetje heen en weer. Zeker ook met uh, de heer Jacobs, waar ik een ontzettend leuk mee ges gesprek mee, had, mee heb gehad. Waar hij me ook, uh, waar ik heel blij mee was, een compliment gaf na afloop. En het, het probleem is natuurlijk dat je heel slim kunt zijn, heel intelligent kunt zijn, maar vanuit totaal andere gezichtspunten naar een idee kunt, ja. kunt gaan kijken. Want dat is het en, beste argument tegen een basisinkomen? Ja, dat zou ik dus niet willen zeggen, aangezien het altijd ervan afhangt uh, hoe je het invoert en de devil is eigenlijk in de details okay. dus in die zin zou ik niet zeggen er is een tegenargument voor een baas komen je moet gewoon met elkaar in gesprek over hoe willen we dat onze samenleving de ja, komende uitziet je, je moet wel open blijven denken hè? dus je moet wel een tegenargument wel ergens opslaan ja zeker en ik had ook een hoofdstuk over de tegenargumenten die uiteindelijk geschrapt is Oh, toch wel ja nee zeker oh ja. maar okay. omdat ook in de vorige boeken al hierop in is gegaan en ik ook ah. het, het mijn taak is en ook andere mensen hun taak die in het idee geloven en in de filosofie die ik in het boek neerzet om vervolgens met mensen in gesprek te gaan over die tegenargumenten maar ik vond het wat paternalistisch overkomen en dat merkte ik ook in mijn tekst um, om dan in een boek te gaan vertellen waarom mensen hun tegenargumenten niet helemaal kloppen ja. en het is veel beter om dat met mensen zelf te doen waarom is de vermogensongelijkheid zo'n groot probleem volgens jou omdat Meerdere auteurs, bijvoorbeeld een Bas van Bavel... economisch historicus aan de Universiteit Utrecht... maar ook Kate Pickett en Richard Wilkinson... in hun boeken Spirit Level en Inner Level laten zien... Ten eerste met Bas van Bavel dat eigenlijk door de hele geschiedenis heen, of dat nu Irak in de 9e eeuw is, Italië in de 12e, 13e eeuw, Nederland in de 17e eeuw, uh, 17e eeuw en ook nu de anglo-saxische wereld, Engeland, Amerika en wij in de 21e eeuw. Dat de enige factor die ervoor zorgt of een samenleving een opkomst of een neergang inzet, is die vermogensongelijkheid. Als, dus... als er veel vermogensongelijkheid is, gaat de samenleving naar de ratsmode. Precies. En wat je dus ook ziet in het werk van Kate Pickett en Richard Wilkinson, de Spirit Level en Inner Level, is dat je gewoon grafieken ziet dat naarmate de, de ongelijkheid stijgt de landen op de grafiek ziet dat het vertrouwen tussen mensen daalt, de fysieke gezondheid verslechtert. Maar we hadden het net over Amerika, daar zijn de verschillen tussen armen en rijk natuurlijk heel groot. Uh, kan je dan zeggen dat het met de Amerikaanse cultuur naar beneden gaat, terwijl hier de verschillen kleiner zijn, en gaat het dan hier beter? Nou, en hier gaat het niet beter, want het idee is hier dat we een heel gelijke samenleving hebben, en daar ben ik het ook zeker mee eens. Alleen onze vermogens zijn ontzettend ongelijk verdeeld, en dat debat is niet goed genoeg in Nederland. Want als je bijvoorbeeld een grafiek bekijkt, nota bene door het ministerie van Financiën gepubliceerd in een rapport... waar natuurlijk in de media heel weinig over gesproken wordt... dan zie je een grafiekje waar de, eerst, de laagste 10% eigenlijk negatief vermogen hebben. Mm. Dan is het heel lang niks. En dan zie je een beetje opbouwen bij de 80%... en bij de laatste 10% gaat het met één pijl omhoog. Want dat is allemaal aandeelhouders, mensen met uh, allemaal vermogen... wat vaak niet op een productieve wijze is verdiend... maar vaak in de financiële economie oh ja. uh, is verdiend. Dat geld dat, dat jonkt. Precies. En we moeten ervoor zorgen dat we mensen, veel via dit bedrag, het feit dat we het meer mogelijkheden geven om van onderop aan Nederland te gaan bouwen. En er hopelijk voor zorgen dat er een meer productieve economie ook kan ontstaan. Dus ja. het is ook zeker geen idee wat een utopie gaat veroorzaken. We moeten blijven werken om Nederland mooier te maken. Ook als we dit idee helemaal ingevoerd hebben. Tom, jij hoort hem voor het eerst. Wat voor indruk maak je op jou? Ik vind het een slim ventje. <lacht> <lacht> ja toch? Ja? Zeker. Ja, ik heb hier geen verstand van. Dus ik kan er niet echt over oordelen. Dan moet die econoom uh, worden of politicus. Komt... Ja, ik denk beide. Beide? Oh, ja, denk, ook ik ook denk ook dat nog. Die, die, die later nog kan splitsen. Maar, maar politicus uh, ja. zou die ook wel goed doen. En wat, wat is jouw ambitie eigenlijk? Ambitie is om dit idee in te voeren. Maar nog beter om waar heel veel politici en ook denkers nu over praten. Over dat evenwicht in ons politieke bestel, macht en tegenmacht, daarom Pieter Omzicht over heeft. Maar ook Wim Voermans heeft het heel erg over hoe... Staat terug, ja. Precies, over ons politieke bestel ontzettend gesloten is geraakt. En er eigenlijk heel weinig mogelijkheden meer zijn voor burgers. Ik vroeg naar jouw ambitie, hè? Oh, mijn ambitie, ja, inderdaad. <lacht> ja, ik... Uh, <lacht> mijn ambitie is om, om te verzorgen dat in Nederland, uh, de organisatie van ons land, verbeterd gaat worden. Daar moet je echt de politiek in. Dat kan, of je gaat van buitenaf invloed uitoefenen, okay, maar... Dat kan ook. Zolang mogelijk wil ik uit de politiek blijven. En als ik er dan inkom, dan wel meteen om echt iets te veranderen. En dan ook, meneer minister-president, dat je niet gewoon als een simpel Kamerlid begint. Ja, hij gaat of zo. voor alles, toch? Ja, jij vult het voor mij. Ja. Ja, het is ook... Samenrijk heet het boek. Uh, en je tweede boek is, uh, ook... komt ook uh, vrij snel uit. Hè? Je roman over je autisme. We gaan het zien. De uitgever uh, is er nog uh, aan het kijken. Maar in ieder geval ben ik ze sowieso dankbaar dat ze het eerste boek hebben uitgegeven. En jouw ja, enthousiasme zal het niet, in ieder geval niet liggen. Hoop Dankjewel niet. voor je komst. Tom Stuisberg, het ga je goed. Yes. All the best, Een dank avond. jullie wel voor jullie mooie verhalen.